Hey, bestuurder! Je hebt passie voor je sport. En welke sport het ook is, wat je ook doet, je hebt het beste voor met je club. Je wilt dat het je club goed gaat en goed blijft gaan. Om daarvoor te zorgen, moet je luisteren naar je hart. En dat zijn je leden. Die delen je passie, creëren de cultuur en maken een club tot wat het is. Dus laat je hart spreken en zorg ervoor dat je club toekomstbestendig is. Door meer mensen langer aan jouw club te verbinden. Of het nou gaat om een show de boelbaan voor je leden, hardloopsessies voor ouders tijdens trainingen of naschoolse opvang voor de jeugd. Er liggen kansen binnen en buiten je club. Ben je benieuwd hoe anderen dit doen? Laat je inspireren op onze site, want er zijn al zoveel mooie voorbeelden. Wij noemen het Open Club. En jij?